Op de hoeve van Rita Janssens en Frankie Roze in Werken, een deelgemeente van het dorp Kortemark in West-Vlaanderen, stond deze zomer het grootste maïslabirint van ons land. Het 11 hectare grote doolhof was de ideale uitdaging voor jong en oud. Dat ontdekte ook onze reporter, die het nog even ging opzoeken. Wanneer bent u begonnen met het maken van een maïsdoolhof? Het is ongeveer drie jaar geleden voor de eerste maal dat we dat gedaan hebben. Nu is het voor de derde keer eigenlijk. Nu is het uh, dit jaar een labyrinth en uh, het parcours is moeilijker. Dus met, uh, met de bedoeling eigenlijk voor eindminden uh, dan een uh, staketsel waar ik het, het uitzicht heb over het hele het veld. Dus uh, dat is ja, als er lange rijen zijn, zijn ze toch ah, al moe. Hè? En dan kan ze, ze kunnen daar een keer zitten en een keer uh, pauzeren en dan kan ze weer vertrekken. Hè? Dat is eigenlijk zo, want dat is allemaal in één blok. Dus uh, je, kunt, maar je kan zowel uh, de hele of de volledige hectare gebruiken, dan gewoon een klein beetje. Dus uh, als je te klein je route maakt, ben je er in de dikke zijn een kwartier of een half uurtje uit. En dat is niet de bedoeling. Toolhof uitwandelen is niet evident. Zowel alleen of in team, vraagt het wat oefening en logisch denkwerk. Ze komen het eerste keer proberen en dan uh, ze doen dan een groep of een team building. En ze maken er wedstrijden onder elkaar van. En dat vinden ze wel leuk, dat ze het keer ten, uh, onder elkaar strijden. Eigenlijk. En wat is het record van snelste Dolof? Uh, het snelste doolhof? Het snelste zijn 40 minuten. Eigenlijk wel lopen, nee. Dat is waar. In 40 minuten mag je het wel, mag niet te veel verkeerd lopen, maar in 40 minuten kan je het toch. Rita en Frankie bedachten een circuit waarin je toch enkele uren kan verdwalen. Dat was niet eenvoudig, want het hele jaar waren ze ermee bezig. De grote doelhof met verloren straatjes erin is ongeveer 8 kilometer. En als je de route neemt, alles juist, is het ongeveer 5 kilometer. Voor de kleintjes eigenlijk, uh, een kleintje, uh, kleintje is ongeveer 500, 500, 600 meters. En een kwartiertje zijn ze eruit. Maar wel onder begeleiding hé. Alleen gaan ze er niet in. De eerste reactie is, zo groot. Dus, uh, maar het zitten daar soms uh, mensen in, ze laten niet een achter. En uh, dat dus voor hen om te plagen. Eigenlijk, uh, het was een groep uh, over een week of drie, van de school eigenlijk. En, uh, en nog een keer, Nino was verloren gelopen. ze vonden hem niet meer. Maar ja, dat zijn uh, jongeren onder elkaar. En ja, ze vonden hem niet, ze hadden dan moeten gaan uithalen. Hé.